Oké. Okay. No. Nou, um, we gaan ons even bezighouden met hele andere zaken. Um, ja, het is namelijk weer zover. Het is weer zo'n momentje. Ja, um, er zitten twee dames te wachten. In de woongroep, woongroep. Um, misschien dat ze even gezellig met elkaar uh, kunnen babbelen. Hallo, Pina en Noël. Hallo. Hallo, Bennoël. Hey, Noël. Ik heb een hele leuke actie gestart. Poepen voor Oekraïne. Doe je ermee? Oh, dank nou, je Kijk eens, Arie. En weet je wat ook leuk is? En weet je wat ook leuk is? Erwina.nl slash Rikske. Dus Erwina.nl slash Rikskeur dat is een ding voor Rikkie. Hey, dat is hartstikke leuk. Echt hè? Ga je me opzoeken? Leuk, tof. Thanks. zullen we uh -huh. samen gaan naar de dagje van jullie morgen. Ja, maar ik ja, ga ik ja, nou, naar de is... toe. Wat doe jij daar? Maak je de art? Ik maak boom boomart, so, oh sorry, ik dus Nederlands praat, gedichtenart maak ik, en uh, schilderijart. en wat art kunst, hè, dat weet je toch? Schilderijkunst, en wat maak jij allemaal daar? Oh, oh daar kan ik ook goed borduren. Oh, dat is leuk man. Heb je wel goede <lacht> ogen nodig? Ja, maar ik ben met een mooie vlinder bezig. Dat is mooi, maar die gaatjes zijn zo klein, zie je dat echt wel. Sorry Noël, ik wil je niet uitlaten. Maar zie je dat echt wel? Terecht? Ja. Oh, okay. ja, okay. dat is goed. Ik kom er niet uit. Mijn borduurpakket, ik probeer zelf al te ontwerpen. Maar het wastepapier geeft niet echt mee. Maar <totstuk> <totstuk> <totstuk> je hebt van die lopen, weet je dat? Dan krijg je yeah. dicht ontwerpen. je gaat dicht ontwerpen en uitborduren. Hé hey Noël, ben je soms een beetje verkouden? <totstuk> okay. Oh, een beetje eens. <totstuk> Beetje, een beetje oké, okay, sorry. Sorry vader, gewoon niet vervelender. Oh, dan doe ik lekker dropjes eten. Ik hoor het inderdaad. Wat ben je aan het eten? Lekker dropjes. Dropjes, hoor. Geef er even eentje door de telefoon in. Gooi even eentje in. Als dat zou kunnen. Officieel, dropjes toch wel lekker? Ja, ja, lekker. Oeh, ik kan het zelf de radio, radios uit nu of niet? Ik <laughs> kijk naar nou, Rekke, die lacht het zo wel. <laughs> ik kan die Ik ja, ja, Hoor je dat ze lachen, want die vindt mij niet leuk, en dat wilde ik niet op te blijken. Toen ik oh, ik kan lekker, lekker lachen. lachen. lachen. Ja, zou ik erop geven. Ja, ik kan lekker een suiker drop klikken. Mag ik ook even ademen, Koort? Nee, <laughs> maar het. voor jou mag het, hè, Dat is belangrijker. Koort is niet zo belangrijk. Wij zijn belangrijker. Maar ja, je ook weet Oh, Oh, ik vind het daar zeker leuk om naar Radio 2 te bellen. U heeft gekeken naar...